Dat is de oude hoi-zak, daar zit nog best wel wat in. Dit is een nieuwe, die had volk gekund. Maar ik vind het goed hoor. Ik moet eerst nog over de dekwede uitspreiden. Het maakt wel een beetje hard.